Na een lange, grijze winter staat de natuur in heel Nederland op uitbarsten. Maar ook op het erf van onze tien vrijgezelle boeren staan er mooie dingen te gebeuren. Want mocht de liefde ontluiken, zijn wij erbij. Ik kan niet wachten om ze aan je voor te stellen. Ik ben Nicky, ik ben 21 jaar, ik ben een boerin uit Hussen en ik ben op zoek naar een leuke man die met mij de varkens en koeien wil verzorgen. Uh, ik ben Jelle, uh, 22 jaar, ik ben een uh, boer uit de Achterhoek. Uh, ik zoek een uh, spontane, jonge, mooie vrouw die samen met mij van het boerenlandschap wil genieten. Hoi, hey, ik ben Emma, ik ben een boerin uit Ommel, ik ben 21 jaar en ik ben op zoek naar een leuke gozer. ...die met mij kan genieten van een skonwandelingske met mijn hond. Hallo, ik ben Elise Tak en ik ben 24 jaar en ik kom uit Roosendaal. En ik wil graag een jongen ontmoeten waarmee ik s'avonds schaapjes kan tellen. Het leven op de boerderij. Geen dag is hetzelfde. Van ochtendmist tot avondrood. En van zinderende hitte tot ondergelopen akkers. En altijd roept het vee of het gewas. En dat moet je tegen kunnen. Zeker wanneer je toevallig als een blok gevallen bent voor een boer.